Ik heb zin om erin te duwen. Dat mag, dat is geen Echt? probleem. Je hebt je schone handen, dus... Uh... Ik ben vandaag in Oldenzaal, bij Europastry. Waar ze croissantjes en donuts maken. Gelukkig ga ik snel naar binnen, want ik ga hier aan het werk als procesoperator. Hey. Ik ben Marijn. Ik ben Lonneke. Uh, eerst graag even omkleden, anders mag je de bakkerij niet in. Hoi. Ik zie dat je omgekleed bent. Nou, dan kunnen we die kant yes. op. Ah, super welkom. Nou, oh, dit is de bakkerij. Hier, hier maken wij de croissantjes. Zo'n dikke plak roomboter komt ertussen. Ik dacht het is een extra laag deek, maar het is gewoon boter. Waarom is jouw baan nou zo belangrijk? Als wij het proces niet goed in de gaten houden. De machines stil komen te staan, waardoor je productieverlies leidt. Dus we moeten echt zorgen dat er continu croissantjes van de baan komen. Even snel aan het werk hoor. Sandjes vinden het super spannend om hier voorbij te komen. Ik ga niet de reiskast in. Nou, je gooit het wel heel boos weg. Ik zie jou eigenlijk de hele dag allerlei taken oppakken. Is dat nou jouw taak als procesopvoerder? Mijn taak is om het in de gaten te houden, het hele proces van voor naar achter. Uh, machines controleren of ze soepel lopen, de invoer, de uitvoer. Uh, controles uitvoeren, wat er ook bij. Dat is eigenlijk kort samengevat uh, mijn functie hier. Tijd om aan het werk te gaan. We gaan even uh, de gewicht van de croissantjes van de meten. Dat is gewoon steekproefsgewijs? gewijs. Ik ga even wat anders doen. Okay. 4. 7.2. 67. De meting is voltooid en het is goed. Okay, heb ik de meting een beetje goed gedaan? Uh, de meting heb je goed gedaan. Maar je had één puntje. Het moet allemaal een stuk sneller. <laughs> je moet hier als proces op Natuurlijk heel secuur zijn. Oplettend. Overzicht houden. Technisch aangelegd, veiligheidsvoorschriften en hygiënevoorschriften. Die zijn gewoon heel belangrijk. Hier werk ik met voedsel. Mijn dag in de croissantjesbakkerij zit erop. Ik ga lekker naar huis en blijf ondertussen wel een beetje opletten of er overheen verkeerde croissant voorbij komen.